Planten, als rijk, bestaan al meer dan een miljard jaar. Maar bloemplanten, zoals al die planten die je hier om je heen ziet, bestaan pas sinds 200 miljoen jaar terug. Toch zijn al deze planten, zijn bloemplanten. Inderdaad, 90% van alle planten die je op het land kan vinden zijn bloemplanten. Hoe kan het zijn dat die bloemplanten zo succesvol zijn geworden in zo'n korte tijd? Dat heeft te maken met dat alle bloemplanten eigenlijk maar uit vier onderdelen bestaan. Wortels, stengels, bladeren en in het bloeiseizoen bloemen. Die na bevruchting worden vervangen door vruchten. Alle bloemplanten zoals deze. En deze. En deze. En deze. En deze. En deze. Al die verschillende onderdelen die kunnen allerlei verschillende vormen aannemen, waardoor bloemplanten op allerlei verschillende klimaten aangepast kunnen zijn. Van de droogste woestijnen tot de natste moerassen en de warmste jungles tot de koudste toendra's. Die diversiteit die hebben planten ook nodig, want planten die kunnen niet voortbewegen, die kunnen niet bewegen, geen gedrag vertonen om te overleven. Om te overleven hebben planten eigenlijk maar twee dingen nodig, bescherming tegen vijanden en voedsel. Dat voedsel, daar hebben ze gelukkig maar vier dingetjes voor nodig, water en mineralen die ze uit de grond krijgen van wortels en zonlicht en CO2 dat ze uit de lucht kunnen krijgen via de bladeren. Nu moeten al die voedingsstoffen natuurlijk ook door de hele plant heen kunnen, dus moet er ook nog een verbinding zijn tussen de wortels en de bladeren, dat zijn de stengels. En dan als laatste de bloemen, die zorgen ervoor dat de plant zich kan voortplanten en dat er dus altijd babyplantjes kunnen komen. Vandaag wil ik mij focussen op wortels. Wortels hebben eigenlijk drie functies. Als dus je kijkt naar deze specifieke wortel, dan kun je zien dat je één zo'n grote wortel hebt. En daar heb je dan uitsteeksels van. En die uitsteeksels, die hebben ook weer af en toe eigen uitsteeksels. En die hebben uiteindelijk ook weer uitsteeksels in de vorm van wortelharen, die je niet eens meer met een blote oog kan zien. Daardoor krijgen ze heel veel, op heel veel plekken in de grond zul je wortels zien. En kunnen ze op heel veel plekken uit de grond kunnen ze water en voedingsstoffen halen, water en mineralen, die alle planten nodig hebben. Een tweede functie, moet je eens even kijken naar die grote boom op de achtergrond. Die gigantische boom, die blijft natuurlijk niet zomaar staan. Het is ontzettend zwaar, ontzettend hoog. En als het geen goede verankering had in een vorm van een netwerk van hele sterke, stevige wortels onder de grond... Dan zou die boom echt niet blijven staan. Dus een tweede functie, verankering van een plant in de grond. Als je kijkt naar een bospeen zoals deze, dan lijkt hij niet heel nuttig voor opname. Maar hij heeft weinig vertakkingen. En omdat hij niet breed gespreid is, lijkt hij ook niet echt bij te dragen aan verankering. Wel zit deze wortel vol met voedingsstoffen. Hij is ontzettend gezond. Dat is omdat deze wortel wordt gebruikt om reservestoffen op te slaan. Vooral in de winter is dat heel nuttig. Dan overleeft dit plantje, het groene plantje, daar is nu een deel van afgesneden. Het overleeft helemaal niet goed in die kou. Maar vroeg in het jaar kan die plant weer snel groeien. Omdat die gebruik kan maken van al die voedingsstoffen die hier opgeslagen zitten in die wortel. Wortels die hebben een specifiek bouwplan. Sommige wortels, zoals, uh, zoals die bospeen die ik net had gepakt, die hebben één grote hoofdwortel. En als je goed kijkt, hebben die allemaal kleine draadachtige structuurtjes aan de zijkant. En die noemen we dan zijwortels. Echter, als we kijken naar een heel andere plant, zoals de ui dan zie je dat de ui een heel andere structuur heeft wat betreft wortels. Die heeft allemaal wortels die ongeveer even groot zijn en in een bosje zich verspreiden door de grond heen. Dan noemen we al deze losse draden, die noemen wij bijenwortels. Nou, als je zo'n wortel doorsnijdt, ziet deze er ongeveer zo van binnen uit. Een wortel wordt omringd door een opperhuid, waar je wortelharen zich op bevinden. En daarbinnen vind je schorsweefsel. Dat schorsweefsel is meestal hard en stevig, zodat de wortel stevig en beschermd blijft. Naar het midden toe van de wortel vind je de vaatbundels, met houtvaten en zeefvaten. Houtvaten transporteren water en mineralen uit de wortels naar de rest van de plant, terwijl zeefvaten juist voedingsstoffen vanuit de bladeren naar onder andere de wortels transporteren. Tussen hout- en zeevaten vind je wat we noemen deelweefsel. En dat deelweefsel dat blijft nieuwe cellen maken zodat die wortel steeds dikker en dikker kan worden. En helemaal aan de binnenkant vind je mergweefsel, wat de vaten ondersteunt in hun functie. Stengels zijn de onderdelen van planten die het verbindingsstuk vormen tussen de wortels beneden en de bladeren hierboven. Stengels zorgen er dus voor dat die voedingsstoffen die vanuit de grond en vanuit de lucht komen, uiteindelijk door de hele plant verspreid kunnen worden. Variatie in stengels is, net zoals bij de wortels, gigantisch. Omdat planten op zoveel verschillende manieren, in zoveel verschillende omstandigheden, toch moeten overleven. Als je kijkt naar deze prachtige boom, dan zie je wat zo'n dikke stevige stengel voor nut kan hebben. Zeker als je bladeren wil hebben die hoog in de lucht rijken, zodat ze genoeg zonlicht kunnen krijgen, is het van essentieel belang dat je stengel stevig is, zodat de boom of de plant rechtop kan blijven staan. Daarnaast, als je goed kijkt naar de schors, dan zie je nog een tweede functie van die stevigheid. Het biedt bescherming. Bescherming tegen dieren die graag van deze plant willen eten. Het kan niet alleen via schors, maar ook op andere manieren. Zoals de dorns op deze braam of op deze distel. Of de brandharen op die brandnetel. En dan kan een stengel ook nog, net als wortels, als opslag dienen voor een plant. Een goed voorbeeld is deze aardappel. Een aardappel is eigenlijk niets anders dan een sterk verdikte stengel die onder de grond groeit. Bomvol voedingsstoffen. Daarom zijn aardappels ook zo gezond. Dat noemen we ook wel een stengelknol. Van stengels onderscheiden we twee typen: behoudachtig, zoals deze hier, die boom achter me, en kruidachtig, zoals die groene stengels hier. Je kunt ze heel makkelijk uit elkaar houden. Die houtachtige stengels die hebben allemaal houtstof, waardoor ze lekker stevig zijn. En die kruidachtige die zijn groen en meestal wat slapper. Die stevigheid bij die verschillende stengels die komt van verschillende plekken. Die houtstof is gewoon een hele harde stof. En natuurlijk, dat houdt zo'n plant wel recht. Maar hoe kan dan die groene stof toch zo mooi recht blijven staan? Het heeft ermee te maken dat al die cellen in die groene stengels helemaal gevuld zijn met water. Denk maar aan een ballon. Als je die heel hard vult, dan is het een vrij stevig ding wat je niet goed in kan drukken. En dat het zo stevig is met water, maakt dat het zo blijft staan. En dan kun je ook zien dat als ze een tijdje uit de grond zijn gehaald, dan, whoops, zijn die stengels ook in één keer veel slapper. Dat water, er komt geen nieuw water uit de grond meer bij, maar er is wel een heleboel water uitverdamd. Beetje zielig. Nou, het feit dat die kruidachtige stengels groen zijn... Maakt ook dat ze allemaal fotosynthese uit kunnen voeren. Die groene kleur die komt natuurlijk van bladgroenkorrels. Ik ga jullie later nog wel vertellen waar, hoe die fotosynthese precies werkt. Maar voor nu kun je dus weten alle groene onderdelen inclusief de stengel van zo'n plant kunnen fotosynthese uitvoeren. Als je in detail naar zo'n stengel kijkt, kun je een stengel eigenlijk verdelen in twee delen. Je hebt de oksels of de knoppen, knopen, sorry, en de leden, dat zijn de plekken tussen de knopen. Eén zo'n knoop is waar een blad zit, of een zijstengel, en een lid is de ruimte daartussen. Bij zo'n knoop vind je dus een blad, en daarin heb je een bladoksel. Een bladoksel, dat is het stukje tussen het blad en de stengel. En daarin kun je soms een okselknop vinden. Bij deze plant is de okselknop al uitgekomen. En uit zijn okselknop kan dan weer een nieuw zijtakje ontstaan. Zoals deze. En als dat gebeurt, dan valt meestal valt het blad dat bij die knoop zat, valt er vanaf. Nou, bij deze is dat nog niet gebeurd. Dat zal later gebeuren. En dat laat dan een bladlitteken achter. Dat kun je nu al een beetje zien. Hoe dit er zo uitziet, daar komt dan een bladlid teken. En uiteindelijk, als je helemaal naar boven gaat, vind je bovenaan zo'n stengel vind je een eindknoop. eindknop. Die eindknop nou, ziet er nu een beetje zielig uit, maar daar groeit straks een nieuw onderdeel van deze stengel uit. Als je zo'n houtachtige stengel doorsnijdt, dan zie je een heel mooi patroon van donkere en lichte ringen. Die ringen die noemen we jaarringen. Kun je zien, een houtachtige plant die blijft zijn hele leven lang blijft die elk jaar hout vormen. In de lente maakt hij licht hout en in de zomer maakt hij donker hout. Dat noemen we dan ook lentehout en zomerhout. En buiten die seizoenen om, maakt zo'n stam dan ook helemaal geen hout. En omdat dat afwisselende patroon van licht en donker zo goed te zien is, kun je op basis hiervan kun je heel goed bepalen hoe oud zo'n boom is zodra je hem omzaagt. En niet alleen dat. Je kunt ook verschillende dingen zien aan zo'n boom door naar de jaringen te kijken. En dan kun je kijken wat er op verschillende momenten in het leven van die boom is gebeurd. Je ziet een aantal, bijvoorbeeld hier zo, zie je veel dikkere, lichte ringen. Dat betekent dat het een goed groeijaar is geweest voor zo'n boom. Terwijl je hier, zie je een paar hele dunne ringetjes. Dat betekent dat in die tijd de boom helemaal niet zo goed heeft kunnen groeien. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat er veel minder goede voedingsstoffen in de grond zaten.